Oh, Hilperdam, wat ben je mooi Mijn dorp daar in het groene waterland Ik hou van jou in elke dooi Ik voel me zo geheel aan jou verwant Oh, Hilperdam, wat ben je mooi Jouw huisjes dromen met me mee door Wilpedan, ik hou van jou zolang ik leef. Mijn Wilpedan, door Wilpedan, ik hou van jou zolang ik leef. Je ligt daar in het waterland te gloren, je kerkjes dromen vier langs kanaal en vaart. De mensen hier gekomen, hier geboren. Ze hebben jou de dorpjes weer bewaard. O, oh, dan, wat ben je mooi. Mijn dorp in het groene waterland. Ik hou van jou in elke dooi. Voel me zo geheel aan jou verwant. Dan wat ben je mooi? Jouw huisjes dromen met me mee. Milpedan, Dorp Milpedan. Ik haal van jou, zolang ik.